Mijn computer is leuk. Kijk, papa, mama en drie kinderen. Het kleinste meisje is twee jaar. Zij heet Maria. Rajan is een jongen. Hij is vier jaar. Nora is de oudste. Zij is zes jaar. In het huis zie je een tv, een computer een tablet, een laptop en twee mobiele telefoons. Wijs de papa aan. Wijs de mama aan. Wijs Maria aan. Waar is de computer? En waar zijn de twee mobiele telefoons? Maria en mama maken een puzzel. Op een tablet. Mama vraagt aan Maria, waar is de leeuw? Maria wijst de leeuw aan. Mama vraagt, wat zegt de leeuw? Maria zegt, miauw. Mama zegt, is de leeuw een poes? Maria zegt, ja. Mama lacht. Maria vindt haar moeder lief. Mama is trots op Maria. Wijs de puzzel aan. Wijs de mama aan. Wijs Maria aan. En zie je een leeuw of een poes? Rajan ziet een chocoladereep op de computer. Rajan roept, papa, papa, mag ik die chocola? Papa zegt, nee, dat is reclame. Misschien is die chocola helemaal niet lekker... We kopen niet zomaar alles van de reclame. Wijs de reclame aan. En wat denk je? Koop papa de chocola? Oma woont ver weg. Oma is heel lief. Nora, Rajan, Maria en papa en mama... Willen graag praten met oma. En ze willen oma graag zien. Daarom skypen ze. Nora heeft een tekening gemaakt. Ze laat de tekening zien aan oma. Wijs de oma aan. Is oma blij of verdrietig? En wat staat er op de tekening van Nora? Nora is boos. Nora, papa en mama hebben een afspraak gemaakt. Nora mag twee keer per dag 30 minuten tv kijken. Of een computerspelletje doen. Maar vandaag wil Nora niet stoppen na 30 minuten. Nora zegt tegen haar papa en mama, Jullie zitten zelf de hele dag achter de tv en de computer. Moeder zegt, oké, okay, ik ga nu niet achter de computer zitten. En jij ook niet. Zullen we naar de kookclub in het buurthuis? Wijs het klokje aan. Hoeveel minuten mag Nora achter de computer? Is Nora boos of blij? Mama, Nora en Maria gaan naar de kookclub. Ze gaan koekjes bakken. Mama, Nora en Maria vinden het leuk op de kookclub. De kookclub is vlakbij... Aan de andere kant van de straat. Nu is Nora weer blij. Wijs de deur van de kookclub aan. Wat gaan ze doen op de kookclub? En is Nora nu weer blij? Of is ze nog boos? Rajan wil ook niet meer achter de computer zitten. Rajan zegt, papa, ga je mee, voetballen? Papa zegt, ja, dat is goed. Papa en Rajan pakken de bal en gaan naar het plein. Papa kan goed voetballen. Maar Rajan kan nog beter voetballen. Als Rajan later groot is... Wil hij voetballer worden? Wijs de bal aan. Wijs de papa aan. Wijs Rajan aan. En wat wil Rajan later worden?